Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie kijken naar de Homeizard PE-meter. Deze Homizard PE-meter kan je aansluiten op jouw slimme meter. En daarmee kan je je slimme meter uitlezen. De laatste tijd zijn natuurlijk de energieprijzen aardig gestegen van zowel energie als gas. En om een beetje inzicht te krijgen in je verbruik, kan je zo'n PE-meter aansluiten op jouw slimme meter. Dit uh, apparaatje werkt via wifi uh, op de 2,4 GHz band. Hij ondersteunt 1 tot 3 fasen. Uh, hij ondersteunt normaal en daltarief. Saldering uh, ondersteunt hij. Verschillende meters kan je hem op aansluiten. En je kan ook een 5 volt, en 500 mAh adapter aansluiten. Dit is alleen niet per se nodig. Uh, je moet hiervoor even kijken naar de versie van jouw slimme meter. Heeft jouw slimme meter een versie lager dan 5.0, dan heb je een stroomadapter extra nodig. Heb jij een slimme meter met versie 5.0 of hoger, dan kan je hem rechtstreeks aansluiten op jouw slimme meter. En dan zal die voldoende stroom krijgen van, vanuit de slimme meter. Dus dan heb je geen extra adapter nodig. Oké, okay, laten we eens kijken wat er allemaal in de verpakking zit. Als eerste... Vinden we een kleine handleiding. Uh, nou, hier staat een beetje in beschreven wat uh, de LED -lampjes, uh, de kleuren van de ledlampjes uh, betekenen. er staat ook nog een klein stukje over de, uh, over de stroomadapter wanneer je die nodig hebt. Dus mocht je maar niet meer weten hoe dat zat, kan je het hier in teruglezen. En hier op de achterkant staat nog uh, wat meer informatie over de meetgegevens. Uh, wat, er, wat, er, wat je kan doen als je geen verbinding krijgt met wifi. Nou, dat staat allemaal hier achterop. En dan vinden we hier alleen nog uh, de P1 meter zelf. Het is een klein apparaatje. Dat je dus rechtstreeks aangesloten op je P1 meter. Uh, zelf heb ik ook nog een actieve splitter van HomeWizard. Uh, ik heb meerdere apparaten op mijn P1 port aangesloten. En dan is het dus wel handig om een actieve uh, splitter te hebben mocht je nou bijvoorbeeld je zonnepanelen op je slimme meter hebben aangesloten of een eneco toon dan heb je zo'n slimme uh, zo'n actieve splitter nodig zodat je ook deze kan aansluiten die actieve splitter die heb ik al uh, opgehangen en geïnstalleerd dus laten we nu eens gaan kijken naar het installeren van de HomeWizard 1 -E meter we zijn hier uh, bij mijn groepenkast hier zie je de slimme meter uh, hier op de slimme meter staat uh, de SMR-versie, bij mij is het 5.0, dus ik heb geen extra voedingsadapter nodig. Uh, waar de P1-port zich op de meter bevindt, dat verschilt een beetje per meter, dus dat is eventjes uh, opzoeken. Bij mij staat hier uh, P1, dus dan weet ik dat daar de port zich uh, bevindt. Nee. Bij mij zit er een kabeltje in, die gaat naar de actieve splitter toe. En hier zien wij de actieve splitter. Groene lampjes dat er power op staat, dus dat er spanning op staat. En de witte lampjes is de connectiviteit, Het geeft weer dat er een signaal wordt verstuurd naar, de, uh, naar het kabeltje wat daar aangesloten is. En hier ga ik dus ook de PE-meter op aansluiten. Ik heb hier de PE-meter en ik uh, ga hem erin klikken. Even kijken. Zo. En nu zal hij, als het goed is, gaan opstarten en kan ik hem gaan verbinden zo meteen met de HomeWizard app dus laten we naar de app toe gaan. we zijn hier in de HomeWizard Energy app mocht jij de app voor de eerste keer gebruiken dan uh, moet je eventjes een account aanmaken bij HomeWizard en uh, dat spreekt allemaal voor zich dat is allemaal niet zo heel lastig als je dat hebt in, uh, gemaakt dan kan je een apparaat gaan toevoegen en we selecteren hier de PE meter want deze willen we gaan toevoegen dus die selecteren we en dan uh, wordt gevraagd of die helemaal correct is aangesloten. Nou, dat is die. Nu kunnen we hem in de koppelmodus gaan zetten. Daarvoor druk je de knop in het midden van de uh, P1 meter in. Net zolang totdat hij donkerblauw oplicht. Uh, en dan klik je op volgende. Nou, nu gaat hij verbinding maken met de P1 meter. Dus hij vraagt of je wil verbinden met de wifi netwerk van de P1 meter zelf. Als hij dan verbinding heeft, dan gaat hij de apparaatgegevens ophalen van de P1-meter, zodat hij die kan uh, koppelen aan jouw uh, account. Uh, hij vraagt ook of hij op het lokale wifi-netwerk mag zoeken naar andere apparaten. En dan kunnen we de wifi gaan koppelen of de wifi gegevens gaan invullen. En als je dat gedaan hebt, dan zal hij verbinding gaan maken met jouw wifi-netwerk. Uh, en als hij dan eenmaal verbinding heeft, dan zal hij hem gaan toevoegen aan je huis. Dus daar moeten we eventjes op wachten. En vervolgens kan je de P1 -E meter een naam gaan geven. Ik laat hem gewoon op P1 -E meter. En nu gaat hij de updates ophalen. Dus dan zorgt hij ervoor dat jij de laatste updates hebt van de P1 -E meter. Dus ook hier moeten we eventjes uh, wachten. klaar met de uh, updaten. Je komt nu op het nieuwscherm scherm terecht en hier zie je ziet de live weergave van jouw stroomverbruik. Uh, gasverbruik is helaas niet mogelijk en dat komt omdat een gasmeter op een batterij werkt. Dus die uh, update maar vier keer per dag uh, om zo batterij te besparen. Dus ja, dat is helaas niet mogelijk. Ga ik nu nog eventjes uh, de PE meter aan HOMI koppelen. Ik ben hier uh, in HOMI. Ik ga een apparaat toevoegen. Uh, Home. Oh, hier moeten we de HomeSet app installeren. Energy p 1 dongle Die willen we installeren. Nu gaan we even wachten tot hij de app heeft geïnstalleerd. Zodat we vervolgens de P1 dongle kunnen koppelen aan Home. Oké, okay, hij heeft hem uh, gevonden. Klikken we op ga daar. En nu is hij. Toegevoegd kunnen we erop klikken en dan kunnen we hier uh, ja, zien wat we allemaal aan verbruik hebben en het huidige vermogen natuurlijk. Hier kunnen we eventueel nog flows maken, laten we daar ook eventjes naar kijken. Gaan we hem even opzoeken: Home Wizard. Nou, in de als kolom uh, kunnen we zeggen: het vermogen is veranderd. De gasmeter werd groter of uh, kleiner, de gasmeter is veranderd, totaalverbruik. De stroommeter is veranderd, uh, het verbruik van T1 en T2 werd uh, veranderd, groter of kleiner. Uh, in de N-kolom hebben wij geen kaarten en in de Dan-kolom hebben wij... Ook geen kaart. Dus we hebben alleen maar triggerkaarten in de ALS-kolom. Nou, zo koppel je dus je uh, Homoset P1 meter aan je slimme meter. Vervolgens aan de Homoset app en aan Homey. Nu moeten de tabbladen in de uh, Homoset app gewoon eventjes bijwerken. Uh, maar ja, daar gaat natuurlijk gewoon tijd overheen. Dus voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Uh, vergeet niet te abonneren. Vond je nou een leuke video doe ik even een blauw duimpje omhoog. En ja, zet ook even de notificatiebelletje aan. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende!